Oké, okay, gevonden, oké, okay, gevonden, wie gaan we... Spoedassistentie. Attention unit 6, all 20. Collega's. Zo, te ga je een beetje bij, dankjewel. Ja, ja, ja. vallen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, lsp voor Amor. En vandaag um, een uh, ja, special, een uh, 13k special. Ja, dat heeft heel lang geduurd, want op 1 maart heb ik de 13k gehaald. Dus uh, dat is vandaag uh, voor mij, voor mij, rustig aan. Het is voor jullie waarschijnlijk ergens in april. Dus uh, inmiddels had, kan ik, heb ik misschien al de 14k, heb ik misschien al de 15k, weet ik het zo snel zou niet gaan want het is extreem langzaam qua subs uh, bij mij. Maar dat maakt er niks uit, vind ik niet erg, maar ja het is wel zo, dat is gewoon een feit. Tot het uh, inmiddels vrij lang duurt om de uh, subs te halen. In 2017 heb ik geloof ik iets van 8000 subs gehaald en uh, ja dat is toen vanaf de 10k in juli is dat heel langzaam gegaan. Dus ja... Um, goed, maakt het ook helemaal niks uit. Wij zijn een zetbaar t 5 vandaag. Uh, wat is er hier special aan? Uh, wat langer dan normaal. Zullen we het daarbij houden? Um, of daar hou ik het gewoon bij. Ik hoef niet te zeggen, zullen we het daarbij houden? Dat is gewoon. Voor de rest ga ik niet uh, veel anders doen. Goed. Um, zullen wij nog een collega'tje ophalen? Dat kan wel. We zullen even naar het andere bureau gaan. Uh, halen we daar nog iemand op. Mochten we een melding krijgen? Ja, jammer dan. Uh, maar we zullen nog even de collega's gaan opzoeken. Hebben ja, we die tenminste. We hebben we wat plezier samen. Kan ik trouwens ook wel zelf inspannen. Ik pik hem hier op het bureau op. Hier hebben we ook nog vast collega's die, we, uh, die graag een dienst mee willen. kijken. daar staat al eentje klaar. Ik zie jullie zo meteen. Zo'n dus collega zit bij mij naast mij, zoals je ziet. Ja, dat is uh, Dennis. Hebben we meegenomen. Laten wij lekker de straat op gaan, jongen. Kijken wat we ons hier gaan tegenkomen. Meldingen staan, geloof ik, aan. Hebben we ons ingemeld. Dus 12 .01. Dat is 1201. En er was hem. Geen bijzonderheden voor deze dienst. Nergens rekening mee te houden. Uh, ja. We rijden even snel mee. Op de snelweg staat een voertuig stil. Of in ieder geval die rijdt uh, heel raar. Ik ga even via de stoep, kijken of we nog. Ah nee, die is weg. Nou, die stond hier stil. Dus uh, ik zag hem uh, langskomen rijden. En die stond hier stil, dus mooi dat hij ergens op is geknald, maar ik, ik ga hem niet helemaal tegenkomen, dus dan gaan we ook weer de snelweg af. Nee, dat is hem. 1201 twelvenduizendnul. One Lincoln, eighteen. We have vehicles racing in Rockford Hills. Ik ga de melding gewoon eens aannemen. Ik neem hem nooit aan. Zou hier ergens gereisd worden? Zou georganiseerd zijn dat wel? Oké, okay, gevonden. Oké, okay, gevonden. Wie gaan we? Deze heeft een aanrijding veroorzaakt. Dus die gaan we. Rijd iemand aan. Stoppen. Uitstappen. Hier komen. Uitstappen. oudje. je. Ben aangehouden. Voorzaken aanrijding. Iemand aanrijden. En we racen op de openbare weg. Ga met we ons mee. De andere twee, ja, die uh, kunnen we eventueel nog uh, via haar krijgen, maar daar ga ik niet meer achteraan. Ik ga dan meenemen naar het bureau. Aangezien we toch uh, met zijn uh, tweeën zijn, kunnen we ook meteen meenemen. 1965, gaat ja, dat kan kloppen. Dan is het nog niet zo'n oudje. Wat mij, wat ik dacht. Nou. kunt Instappen. Er zijn geen eenheden Collega stap in. Zij springt als het goed is vanzelf in. Zo. De 0. De J. En naar het bureau. Ik neem die meldingen nooit aan, omdat je. Ja dit dus. Je komt er drie tegen en je kunt er helemaal 1 eentje vangen pakken en dat was in dit geval de auto die veel schade maakte veroorzaakte mensen aanreed dus ja dus rustig qua meldingen ook al zijn we net pas begonnen dus we gaan even zelf met dan naar binnen Mooi celletje uitzoeken. Christina Gallio. Mag je naar binnen? Goed. Dan zal... Uh, make way for mama. Make way for mama. oké. Zal de hulp officier van justitie uh, nog uh, verhoren? horen? Doe. Toch gaat dat zo? Ja, dat gaat zo. Goed zo. assistentie attention unit 6 hall 20 we have a 1099 shot fired at an officer copy that dispatch dat is verhoord 6 hall 20 schoten ja bevestigd ah god fucker Collega, let op. Wat is die Schiet op mijn eigen busje. Waar is die, waar is hij, waar is hij? waar is vuurlijnen, potverdomme. Hij de, oh shit. Waarom kan hij niet meer richten, jezus. We gingen uh, vrij verkeerd. Ik ben hem weinig raakt. Een collega neergraven, uh, ambtje te plaatsen. Volg oh, die in instantie. Brievenwagen. Brievenwagen. Medical aid requested in Rockford Hills. Officers report a civilian shot. We've got multiple injuries. An ambulance requested. Rockford Hills. Rijdt alsjeblieft privé. Volvo is weg. Oké. Okay. Hebben we groen? Nee dat hebben we niet, dus kunnen we niet aanzetten. Ah oh, daar gaat de Volvo waarschijnlijk. Toch? Oh sorry. gaan uh, ook even kijken naar mijn uh, wond dat gaat de chauffeur van de ambulance. doen oh fuck ja yeah. dankjewel kom daar zijn er meer ga even kijken de collega wordt gereanimeerd hoe weet is het daar een collega in of is dat een random ja, ja oké, okay, we zijn een collega. Oké, oh, ik heb iets geïnstalleerd, dus we moeten we nu even kijken of het goed gaat. Um, als het goed is. Die leeft nog, die wordt dan meegenomen in Komt er nu geen uh, vuilniszak, maar zo'n uh, brancard plus... Plus, eh, uh, like, suck. Als je nu crasht, dan weten we ook meteen dat het daaraan ligt. Oké, okay. alleen de collega heeft het dus niet overleefd. Dus, uh, even dit vrijgeven en dan nog een keer. Hier zo het busje niet geval door kan. E en een bericht voor alle wagens We have a in need of assistance in We gaan meteen door naar een vervolgmelding een Prio 1. Mijn collega staat voor de foto maar niks uit. Even kijken, hè. Ja, dat is wel beter, toch? Veel beter. Oké, okay, let's go. Collega, weg vrijgeven deze melding vrijgegeven. instappen. oké, okay, ik ga achterin zitten. ik weet niet waarom, maar ja, zo ben je nou eenmaal. rechts op. dankjewel mensen. Hoi, vertel, wat is er aan de hand? Dat is verhoord. Oké, okay, ja, ja. Oké, okay, ja, ja. Oké, okay, maar goed joh. Dankjewel allemaal. Ik weer ook in de vesten aangetrokken. Of ik dan. Mijn collega kan dat niet. Uh, voor een persoon uh, die de politie nadoet hierbij ook een vuurwapen heeft gebruikt en vervolgens de melder heeft overvallen zo dus hier in het gebied rondrijden uh, via de ANPR camera's hebben we een mooie uh, mooie kans om de verdachte aan te treffen en vervolgens een BTV te gaan doen dan wachten we even af ik weet niet wat de collega's daar aan het doen waren. Maar... Zet dan deze... Die groene zijn? Die zou al rijden. Die reed van de... Ja, dat was hem. Want ik dacht, ik wou nog zeggen dat gaat hem zijn. Aangezien ik die die... Kleur zo opvallend vond, want die kwam ons tegemoet gereden toen we naar de melding gingen. Ik ga eens proberen. OC, okay, we hebben... Een collega om een um, een verdachte die gevaarlijk zou zijn. BTGV gaan we uitvoeren. We gaan een collega ter plaatse die ons gaat assisteren hierbij collega's handen laten zien uitstappen please, welke please, verdachte wegen zal please, er onmiddellijk geschoten please, worden Dat begrepen handen omhoog zeg ik liggen Vuurwapen. Zij een verdachte dodelijk uh, aangehouden Anderen zitten van het voeten, maken maak je het zelf bekend we verder in het voertuig. Iedereen zag dat hij een vuurwapen trok, voordat jullie zeggen waarom schoot je hem neer. Police be the standing body to dismiss him. je should stand in front of him face to face. is leave the scene. Or just leave Oké, okay, dus deze collega staat hier nog bij mij. Die kan ik als het goed is gewoon nu melden van... End. oké. Oh, okay. Goed, dus uh, voor jullie duidelijkheid... De verdachte is, uh, uh, is dodelijk vuur op hem. Uh. Wat gebeurt hier nou? Wat is hiermee? Heb ik die een stopteken gegeven of is die gewoon er vandoor gegaan voor mij? Ik denk dat hier een andere achtervolging zich ook afspeelde en ik daar uh, achteraan ben. Moet, uh, of uh, ik daar automatisch gejoind ben. Maar dat was niet de bedoeling. Met uh, sirenes hier, maar die kwam nog wat later. De lijkschouwers is te plaatsen. Copy that Dat is gehoord. Six, all, 20. To be employed spot code 3. We gaan meteen door. Samen met mijn collega's in de vito naar een gevecht. Ja, Stoppen! Staan blijven beide, of ja eentje. Stoppen! Laat te vallen! Laat te vallen! Kom op! Ik ben aangehouden voor mishandeling, poging doodslag, niet te antwoorden verplicht, recht op een advocaat. oké okay. ja, een ammetje te plaatsen voor iemand er neergeknuppeld met een hondbal uh, knuppel jij gaat even in ons busje zitten hij rijdt dan nog even lekker overheen zit Hup, zit en zitten zul je zit hallo goed zo so, jongen okay. blijven zitten dan pannenkoek piep ook Hoi, ambu is even wachten, wij doen ons min, of ik doe inmiddels mijn vest vooruit, ze uit, uit. Wat fuck doe je nou, het zit er man, ambulance is onderweg, knuppel neem ik, wel mee, oké, okay, die laten we liggen, het is extreem koud en mijn handen zijn min 5 graden, dat kan niet, maar ze voelt het wel, ik heb altijd koude handen, dus wat ik ga doen, ik ga even wachten op die ambu en ik ga even op mijn handen zitten, dat is uh, dat is fijn. Dat is uh, als je koude handen hebt dan is dat wel eens lekker, want dat is tenminste warm daar beneden. daaronder onder mijn benen niet uh, andere dingen. Nee. Nou, die ambulance We gaan even chillen hier. Ja, nee nu kan ik niet. Zou er zijn geschoten op mijn collega? Maar ik kan er niet heen. We hebben. En een uh, verdachte mee. En uh, we wachten hier nog uh, op de uitslag van dit. 1201 dat hij 12. 12 -01 is oké okay, hoor, dankjewel. Please laat hem gewoon leven, ik heb echt geen zin om weer een lijkschouwer. Uh, 3, 2, 1. Goed zijn pikkies. Goed, wij gaan naar het bureau. En jij gaat met mij mee, jij bent dus aangehouden voor uh, zware mishandeling, het wordt geen doodslag, want hij leeft nog. En jij gaat met mij mee, jij gaat gewoon ook blijven zitten. We gaan de nul indrukken, dan krijgen we van het OC een hele mooie route. En mijn handen zijn ook koud. Deze melding is ten einde. Oeh, daar heb ik Pumper Pumperkleven mag gewoon, kan gewoon, doen we gewoon. Wel op tijd mij dan. Schoen. schoon. links op en dan zijn we er alweer geloof ik ja en dan gaan we door want het wordt een drukke nacht, we zijn begonnen in de wat eerder avond daarom ook een wat langere video maar we gaan wel de nacht vervolgen en we gaan kijken wat we daar nog gaan aantreffen hier zo midden in de nacht ik ga niet uit, het fok is zitten. Even kijken, verdacht voertuig, gevaarlijk rijgedrag zou die vertonen. Prioriteit 2, een vrijstelling linksaf. Daar rijdt hij extreem langzaam, dat is het gevaarlijke rijgedrag waar we het over hebben. Oh, verkeerde knop. Oké, dat er wel vanocht. on a Drive. On a Zo, de volgende ga je er netjes erbij, dankjewel. We hebben Hoi, uitstappen, mee. kom. Geen gekke fratsen. Oh, vuurwapen! Vuurlijnen, vuurlijnen, vuurlijnen, vuurlijnen. Stoppen! Liggen! Hallo, luisteren! Wapen laten vallen, we zijn geraakt. Maar niet hard. Of zwaar. Dus je ben aangehouden. Zijn we gevraagd? Ja, we zijn wel geraakt. Ik zie niks. Assemble. Dat is altijd goed als we niks zien. In City. Er zijn geen eenheden meer nodig. Oh daar heb ik geluk. Die reed gewoon door als ik daar stond. Oké, takelwagkel en je gaat met ons mee. 1201 dat in 1201. One 1 Lincoln 18 citizens report solicitation yes, in Rockford Hill Don't be a dick just get in the car 1202 OC we're coming around Ambo heeft er ook druk, ik hoor continu ambulances. zo ook nu. To any unit. Het wordt druk, het wordt echt druk. Ah oh, wacht. Ik vind dat zo, omdat dat stoplicht is, is dus voor ons. Dat vind ik, dat zie ik echt niet. op dat vallen! Ja, ik kan hier niet schieten op het uh, gebied veilig stellen. Wapensbergen. Oké. Okay. Uh, maar zeven even je of uh, een situatie hier zo. Um, een bericht voor alle Een, voor een um, overval met een wapen. We dat straatroof met een vuurwapen verdachte uitgeschakeld collega's zijn op de plaats hoor, dan kunnen wij in ieder geval verder uh, met verdachte transport hoi was niks hè jongen was even, uh, even de held uh, zijn zo collega's hoi hoi collega bedoel ik excuses is alleen en rechts mag je gewoon doorrijden en we zijn er en het wordt echt heel druk dus we gaan ook deze gewoon weer lekker aan de collega's geven hier zijn allemaal vlindertjes en dan zijn we ook weer uh, footsie. En ik heb zo'n vermoeden tot we hier nog wel uh, terug gaan komen. Komen hun weer, die gaan we nog vaak genoeg tegenkomen vandaag, want die blijven rondjes rijden en door rood rijden en overal langs rijden en schijt hebben en jullie rijden potverdomme door. Hey, je kan er niet tegen, hè? dat verkeerde blijven we nog uren wachten en vervolgens als jij bij het stoplicht bent is het nog wel rood. Officieel shell ik nu moeten stoppen. Die is dronken. Uh, dat was dus een nieuwe mod trouwens dat uh, alweer een tijdje terug hoor um, dat je dus, dat ik nu dus um, mensen kan meenemen of uh, sorry, ik wil uh, meenemen en dan zeg ik automatisch uh, mensen meenemen maar tot ik uh, nu collega's kan laten komen voor een uh, uh, verkeerscontrole en dat ze dus ofwel met één voertuig komen en dan gewoon uh, achter mij gaan parkeren en mee gaan naar het raam, of ze gaan uh, ook net zoals ik de wow. BTGv-procedure uh, volgen en dan rijden ze en dan gaan ze ook zelf uh, de aanhouding verrichten zoals jullie zagen. Daar kwam de brandweer nog even prioriteit. Unos. Nou, deze gaan we dus aan de kant zetten voor uh, mogelijke uh, rijden onder invloed. Ik ga hier even ik goed staan ik laat hem uh, niet meer volgen ik ga even goed staan tot we kunnen wegrijden mocht het nodig zijn stel die gaat er vandoor hallo heeft iets gedronken meneer only one oké okay. heeft hij ook drugs genomen toevallig yes any problem with that eigenlijk wel ik wil graag even een id zien ik wil mark oké okay, goed Mag ik mag even voor mij uitstappen. Je bent sowieso nog, uh, wordt u nog gezocht. Ik denk dat we u daarvoor gaan aanhouden. En dan gaan we zo meteen als u in het busje zit of in ieder geval hier buiten bij het busje als u bent aangehouden en dat is nu. Ook even blazen en een speekseltest uh, afnemen. Dan weten we dat. In ieder geval uh, kunnen we daar eventueel ook niet voor uh, meenemen. Only one, nou hij heeft geen uh, alcohol uh, in zijn bloed. Hij heeft wel flink wat drugs genomen. Cannabis en cocaïne. Dat is niet een goede combi. Um, alhoewel, nee, dat is geen goede combi. Maar ik bedoel, de ene wordt je geloof ik heel vrij rustig van, de andere juist heel opgewekt en dat soort dingen. Dus misschien ben je dan gewoon neutraal. Maar niet uitproberen mensen. Ik ga jou meenemen, jouw auto, daar is verder niks mee aan de hand. Nee wacht, jij gaat niet in jouw eigen auto. Ik ga jou even hier zo, deze Get auto hier op, uh, ik zelf tegen een hek aan. Oké, okay, die staat hier op sleutels neem ik mee. Kom maar bij ons hierin. Nee, je hoeft niet in je eigen auto achterin te stappen. Daar zijn ze aan het racen. Ik zei toch dat we hier nog wel uit gingen komen. Als het goed is pant hij vanzelf hier achterin. Nee, dus dan trek ik hem even uit die auto en dan neem ik hem hier maar naartoe. In deze auto. Dus, Hola, let's go. Nee, hier komen het is goed, dus kan ik hem met E toch. Uh, oh fuck. ja. Yeah. Kom, mij komen. Kijk eens, hier is een deurtje open. Ook zie je het niet. Deurtje is open voor je. En dan zit. Oh, sorry collega. Dan komen we die weer? Lekker reizen Zo. En er komt nog een. Rechtsop en dan zijn we weer bij de cellencomplex waar we nu al vijf keer zijn geweest. Dus daar zullen we god voor godverdomme. Nu ben ik er echt klaar mee. Hè? Dit vind ik echt geen leuke... Nou, ja, laat maar zitten. Die spawnen vanzelf voor. Ik vind het zo'n geen leuke melding. Die mogen ze voor mij eruit halen, maar dat kan niet. Het is dus gewoon dat ze twee zijn aan het racen. Maar die rijden echt op alles en iedereen die ze maar in de weg staat. Nee, schrik, ik schrik gewoon. Ik heb ze er achter op je knallen. Want ik zag ze wel aankomen, maar ja, dan is het al te laat niet echt ja wel toch schade Eén lamp doet het niet meer we hebben een 415 in rockford ga je het alsjeblieft, prio 2 oh nee nu doet het lamp het wel weer oké okay. 1 Lincoln 18. niet aannemen. Nou, ja, de 12 2, maar heeft hij ook wat te doen. Of niet? Bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. We gaan daar nog eens kijken. 40, in Rockford Hill. U alsjeblieft, 2. Mederom een verdacht voertuig en die zou nu ook denk ik uh, voor gevaarlijk rijgedrag en dat is in dit geval ook weer langzaam rijden. Heel langzaam rijden. wie het langs de volhoudt. Ik of hij dus, want ik ga even aan de kant zodat hij door kan rijden en een plekje kan vinden om aan de kant te gaan staan. Dus dan dus scan ik even het kenteken. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 6, 2, golf, golf 9. Rood licht twee, komt er zes, ook naar zes. bij. Wordt gezocht, de eigenaar, dus die gaan we met uh, Oh, ik had hem helemaal gestopt, stopteken gegeven, handig. Eigenaar wordt gezocht, dus gaan we... ...enigszins nog... Um, ...even met wat uh, collega's erbij aanhouden. Eén collega vraagt om een assistentie. in Rockford Hills. Zelf doen. Goedendag. Hallo. Politie. En uit een ID zien. Rijbewijs bedoel ik. Goed. is hebben aangehouden. nog gezocht door ons. Een arrestatiebevel open. Um, door licht rijden komt er nog bij. En uh, ja, gevaarlijk rijgedrag. Daar krijgen we de melding van. Ah, um, het is ook zo dat we even het een en ander op de bronig gaan uitzoeken aangezien ik um, mij niet kan voorstellen dat u uit het jaar 2000 komt wat daar wel op uw ID staat zo daar zijn we weer de collega middels op bij de hoofdingang uitgezet dus je zit niet meer bij mij in het voertuig um, ik ga jullie heel erg bedanken voor het kijken, ik hoop dat jullie een leuke video vonden Um, in het begin van de video zei ik um, dat we een uh, uh, dat het een special was op het einde van de video blijkt dat eigenlijk toen niet zo te zijn want ik had al een beetje geëdit tussen het uh, filmpje en dit eind uh, deze outro het en ja 35 minuten ongeveer dus uh, wat het filmpje in totaal is en dus niet echt een special want een special ja normale filmpjes zijn ook 25 minuten dus ja 10 minuutjes langer nou wauw dat uh, zullen de meesten niet tevreden mee zijn maar dat was wel genoeg te beleven in deze video dus ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het uh, ja, toch leuk vonden. En uh, ja, dus eigenlijk was het gewoon een bedankje voor jullie tot uh, voor de 13.000 abonnees. En ik zie jullie graag weer over twee dagen, zoals altijd bij een nieuwe video. Ik zou zeggen tot dan en uh, fijne dag verder. Doei.